Ik wil even de aandacht voor deze lipseper. Het is niet zomaar een lippenbalsum. Het is er eentje die ook werkt tegen de lijntjes rond de lippen. Um, ook maakt het de lippen voller en gladder. En als je lipstick draagt, nou dan blijft hij nog veel mooier en beter zitten als je deze lipseper gebruikt. Je mag hem twee keer per dag aanbrengen, een dun laagje op de lippen en rond de lippen. En voor een heel intensief mooi effect mag je hem twee keer in de week wat dikker aanbrengen als een masker.